Weet jij hoe een vijg bloeit? Ik ben Joke en ik ben tuinontwerper en daarmee maak ik voornamelijk gebruik van bloemen en planten die je niet alleen heel mooi zijn om naar te kijken, maar waar je ook lekker van kunt eten. Een vijg is daar een goed voorbeeld van. Dan kun je in mediterrane landen, kun je soms wel twee of drie keer per jaar vijgen oogsten. Maar dat gaat in ons koude Kouwkikkerklandje niet lukken. Want op het moment dat de vijg kleine knopjes maakt, dan vriest het hier vaak en die redden het dan vaak niet tot in het voorjaar. Dus wij moeten het doen met de knoppen die in het begin van het voorjaar groeien en de knoppen die zich in de zomer zetten. En dan hebben we als het mazzel hebben, hebben we dus in juni, juli en in oktober, november zo'n beetje vijgenoogst. Kijk, hier zie je dus de grote vijg. En hier zitten alweer de knopjes die in het najaar zullen rijpen. Het grappige is dat een vijg dus eigenlijk niet lijkt te, lijkt te bloeien. Maar wat we heel veel mensen niet weten is dat de vijg zelf de bloem is. Eigenlijk is het een soort binnenste buitengekeerde bloem. Snij je maar eens open en dan zie je zien dat er duizenden kleine stiltjes aan zitten met allemaal een heel klein bloemetje aan het eind. En eigenlijk eten we dus gewoon de bloem op. In de volgende video ga ik meer in op waar je dan op moet letten. Want dat komt nogal nauw bij de aanschaf van een vijg. Dus, uh, en ik vertel je dan ook even wat je ermee kunt in de keuken. Dus abonneer je even hier op dit kanaal en dan mis je het volgende filmpje niet. Enjoy!